We spreken u dan graag bij de Q&A op 18 juni. Your Next Concepts, die werken met de applicatie Skill. Of die leveren de applicatie Skill. Inderdaad, Paul, dankjewel. Ja, Van harte welkom. Wel. Um, nou, ook jullie heel hartelijk bedankt voor je, voor je bijdrage in de, in de voorbereiding en de, en de mooie video die uh, geproduceerd is. Um, heel fijn dat jullie ons zo wat hebben kunnen vertellen over uh, skill. Um, en daarover gaan we graag met jullie uh, um, in gesprek. Um, en de eerste vraag die ik hier heb staan, die is wel van Marina. Ja, die is zeker van mij. Hele goede morgen. Goedemorgen. Um, we hebben in, de applica of in, de, in jullie video te gezien hoe een, een LTI-koppeling met een LMS als een voorbeeld en een aantal van de mogelijkheden. Um, en toch even naar wat algemene vraag. Uh, zou je kort kunnen samenvatten waarom flexibel onderwijs mogelijk is als jullie applicatie gebruikt wordt? Um, nou kijk, het, het curriculum is natuurlijk altijd, altijd in verandering. En uh, laat ik voorstellen voor degenen die het filmpje hebben gezien, we zijn dus geen studentinformatiesysteem, Dus we zitten echt heel erg aan de, aan de curriculumontwikkeling uh, kant. Uh, dus het wordt voornamelijk gebruikt door uh, onderwijsmanagers en uh, docenten ook vooral. En het is uh, uiteindelijk uh, ja, belangrijk dat uh, het, uh, omdat het curriculum continu verandert. Uh, is het, ja, uh, uh, yeah. even denken. Ik kan anders ook even mijn collega Casper aan het woord laten. Die uh, heeft er misschien een ander antwoord op. Casper, uh, kun jij je jezelf al unmuten? Ja, volgens mij horen jullie mij dan in. <laughs> Ja, even uh, nogmaals de vraag, dus hoe, hoe gaan wij om of waarom, uh, hoe, hoe ondersteunen wij flexibel onderwijs? Dat is eigenlijk de vraag, toch? Ja, precies. En ik denk dat het heel handig is van, wat is dan jullie perspectief op flexibel onderwijs? En dan komen we op van, hoe ondersteunt de applicatie eigenlijk um, jullie ideeën over wat hoort bij flexibel onderwijs? Ja, kijk, waar wij uiteindelijk naartoe gaan met z'n allen, denk ik, en misschien ook in een stroomversnelling uh, naartoe aan het gaan, of tenminste, dat is, uh, is de verwachting. Is, is, is, is dat uiteindelijk elke student een flexibel leerpad bij elkaar kan, uh, kan zoeken. Um, misschien wel binnen bepaalde uh, uh, randvoorwaarden. Alleen die randvoorwaarden moeten duidelijk zijn. Uh, eerder denk ik in, in de vorige presentatie, mensen in de vorige stel ik mijn rol samen of hoe zorg ik ervoor dat dat alles past. Of hoe wil ik dat... Uh, uh, laten, laten passen. Dus er zijn bepaalde onderwijs-logistieke randvoorwaarden, maar zeker ook onderwijs-inhoudelijke randvoorwaarden. Uiteindelijk geloven wij dat uh, het belangrijk is om die informatievoorziening op al die aspecten te hebben. Want op het moment dat je dat, uh, dat helemaal uh, goed hebt ingericht en dat ook goed in kan zetten, uh, op die manier kun je uiteindelijk flexibel onderwijs... Uh, uh, uh, ondersteunen. Eén van de voorbeelden, als we kijken naar de, de onderwijsinhoudelijke zaken, is bijvoorbeeld... stel, uh, je gaat je onderwijs op een bepaalde manier opbouwen. Kijk, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik ben uh, zelf geen onderwijskundige en zeker niet een onderwijskundige binnen een bepaalde opleiding... of, uh, of, of, of een vakdocent binnen een opleiding. Uh, eigenlijk zijn dat uiteindelijk de experts die daarover moeten bekijken... hoe gaan we dat uiteindelijk precies opbouwen. Dan ga je waarschijnlijk wel bepaalde eenheden krijgen of activiteiten... ...waar bepaalde zaken geleerd worden. Op het moment dat je dat op een goede manier structureert... ...dan zou je bij wijze van spreken kunnen zetten... ...nou, we, we hebben dat op orde. We hebben uh, het kader voor een bepaald diploma... ...of een edu badge of wat ook. Het zijn een aantal leerdoelen of een aantal leeruitkomsten. En aan, aan de hand van de verschillende uh, plukjes die ik her en der bij elkaar shop... Uh, ...heb ik uiteindelijk een, een compleet beeld... ...of heb ik bijvoorbeeld een bepaalde kwalificatie... En misschien ook nog een bepaalde specialisatie. Omdat je daar, daarmee gelijk eigenlijk mee hebt geharkt. Wat je nog meer allemaal hebt geleerd in, uh, ja, in, je, in je opleidingstraject. Zeg maar. Geeft dat een beetje een antwoord op de vraag? Ja, stel nou ik ben een student die tegelijkertijd uh, meerdere uh, uh, uh, eenheden wil volgen om die kwalificaties te kunnen behalen. Hoe ondersteunt dan jullie applicatie dat gedachte? Dat ik sneller door... ...de verschillende door de content 1 of juist bewust gaan vertragen. Ik begrijp wat je zegt vanuit de curriculum ik inhoudelijk. De, de, dus dat, dat, dat, dat zie ik. Maar ja. hoe zit het dan met het tempo aspect? Wat ondersteunt de applicatie op dit moment? Ik ja, hmm. ook aangaf, wij zijn geen studenten in het systeem. Dus in wezen weten wij ook niet zo heel, niet zo heel veel over de studenten. Maar wat we bijvoorbeeld wel kunnen doen, is de student op een bepaalde manier informeren. Dus gegeven, eh, ik heb een aantal modules gedaan, of dat nou binnen een bepaalde opleiding is, of over, over drie opleidingen. Eh, daarvan de informatie eh, eh, eigenlijk door ons zoeksysteem halen, en aan de hand daarvan kijken wat voor eh, aanvullende modules er bijvoorbeeld eh, mogelijk zijn. Eh, of eh, eh, in hoeverre eh, er al aan bepaalde leerdoelen is voldaan. Of dat een ...en de focus vooral heeft gelegen op uh, analytische vaardigheden. Volgens mij sluit het uh, Elbert dit bij uh, onze volgende vraag die we hebben voorbereid. Kan je je toch even... Ja. ja, je bent er. Ja, daar ben ik. Ja, want de vraag die wij uh, daar eigenlijk op volgend hadden... Kijk, jullie zijn heel duidelijk, jullie zijn geen SIS. Jullie bieden wel een, een belangrijke functionaliteit. Maar hoe positioneren jullie jezelf dan in het landschap van zo'n instelling? Werkt jullie platform samen met de SIS... Dus ontstaan er LTI-koppelingen met een LMS of anderszins? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat, dat, uh, dat, dat, dat dit is een vraag die ik. Uh, of dit is een onderwerp die ik, waar die ik heel veel. Uh, voer met een klant of potentiële klanten. Um, omdat ik ook merk dat dat vaak niet eenduidig is. Uh, de, de, de bron afnemer discussie. Uh, of nou ja, dat soort technische zaken. Dat, dat, dat komt wel naar, naar voren. Kijk, wat, wat, wat ik uiteindelijk geloof is dat je of een verrijkende functie hebt, dus gegeven een bepaald examenprogramma, als we even klassiek, klassiek kijken, wil je uiteindelijk zorgen dat er bepaalde informatie toegevoegd wordt, of er ervoor, ervoor wordt gezorgd dat het hapklaar is, zodat ook andere uh, afnemers, studenten, docenten, dat op een goede manier kunnen gebruiken. Aan de andere kant zit er ook een stap voor, hoe zorg je ervoor dat zo'n examenprogramma tot stand is gekomen. Uiteindelijk denk ik dat je in, in die PDCA-cyclus per, per, per keer moet kijken van waar, waar ligt op dat punt ook gegeven hoe ver een organisatie is met flexibel onderwijs. Of hoe die de, curriculumontwikkeling, de, de visie op de curriculumontwikkeling is. Kijken hoe je uh, zowel bij totstandkoming van programma, programma's, cursussen, modules, als ook de verrijking en uh, informatievoorziening naar naar de betrokkenen om bijvoorbeeld het curriculumbewustzijn... bij docenten eh, te, te kunnen verhogen. Els je staat nog op mute. Daar sluit wel een vraag in de chat op aan... want flexibel onderwijs, daar staan leeruitkomsten in centraal. Dat betekent dat je dus met verschillende activiteiten... Eh, en wellicht ook verschillende toetsvormen... op hetzelfde eh, punt uit kunt komen. Hoe ondersteunen jullie dat? Ik denk Joran, sorry. Uh, ik, ik, ik vraag me af of Peter, uh, het nu een vraag staat over constructive alignment, dus of je leeruitkomsten uh, ja, getoetst worden of op een goede manier uh, gegeven worden en op een goede manier getoetst worden. Um, nou ja, kijk, van elk uh, uh, vak of wat voor uh, onderwijsactiviteit je ook bij wil houden, kan je natuurlijk. Ja, deze, deze eigenschappen van, uh, van die onderwijsactiviteit bijhouden in skill. Uh, en die, die relatie daartussen is uh, bij ons vast te leggen in, het, uh, in, het, in de leerdoelenmodule. Uh, waarbij je dus die relaties uh, op die manier kan, uh, kan aangeven. Ik weet niet of dat Peter's vraag beantwoordt. Kun je, dat, je kunt dat dus ook zeg maar, op een gewenst moment vastleggen, die relatie. Dat kun je ook later vastleggen. Of daar kan een diversiteit worden vastgelegd. Jazeker. Ja, je kan dus ook onder een vak, kan je uh, uh, bijvoorbeeld een entiteit toets maken, waarin je aangeeft uh, wat de toetsvorm is. Uh, of voor hoeveel studiepunten die toets geldt. Dat, dat in die zin zijn we helemaal flexibel. Uh, dus je kan op een onderwijsvorm zeggen: Nou, de, uh, de onderwijsvorm is een hoorcollege. Maar je kan het ook uitsplitsen in de activiteiten. Uh, en daar kan je dan weer specifieke leerdoelen aan vast uh, koppelen. Dat is allemaal dat mogelijk. Anna heeft wel een mooie vraag die, vanuit de studentperspectief, hier nog een eindje verder ingaat. En ze staat nog op YouTube. Uh, ja, jullie systeem, kijkt dus. Het gaat dus vooral over het curriculum en de docentkant. Um, maar stel dat er... Ja, curriculumveranderingen zijn dus zo makkelijk mogelijk. Als het goed is bij jullie applicaties. Um, maar stel dat die plaatsvinden. Hoe... Um, is dat dan voor studenten die in eigen tempo... Door het curriculum gaan en hoe... Goed wordt dat... Um, naar de studenten doorgecommuniceerd en... Ja, hoe... Um, Gemakkelijk is dat als je het vanuit studentperspectief bekijkt. Um, ja, er zijn eigenlijk twee, twee manieren waarop de informatie die in, in skills staat, uh, die uiteraard relevant is voor studenten, uh, geëxporteerd wordt. Dus de ene manier is uh, uh, door middel van uh, de rapportages die in uh, op een LMS kunnen komen te staan. En de andere manier is uh, zoals we nu. Uh, voor het uh, EMC hebben gemaakt is het uh, uh, ja, de LTI-koppeling waarin je direct kan zoeken in je curriculum en die informatie is direct up-to-date. Dus als je het als je het aanpast in skill dan kan een student die uh, een minuut later uh, googelt in, binnen zijn LMS die informatie direct beschikbaar krijgen. Dus als een vak verandert van uh, zelfstandig onderwijs naar uh, niet meer zelfstandig onderwijs dan is dat direct up-to-date. Mooi, dus als ik hem kort samenvat, Johan betekent dat het onderwijs kan uh, just-in-time uh, wijzigingen doorvoeren. Uh, en die zijn ook meteen zichtbaar voor de student in het uh, learning management systeem. Ja, hartstikke ja. mooi. Um, nou, ook weer omwille van de tijd uh, wil ik jullie heel hartelijk bedanken uh, voor jullie toelichting bij uh, de presentatie. Um, en ik zie jullie heel graag terug straks om uh, half twaalf in de, in de breakout room. Om daar nog even verder te praten over, uh, over skill. Geen LMS, geen SIS, maar net dus in de uh, Dank jullie wel voor de bijdrage.